Welkom in de gemeente Dilbeek, poort van het Pajottenland in de groene rand rond Brussel. Al langer dan een halve eeuw voorziet het familiebedrijf Dilpak er verse groenten en kruiden voor de lijzen. Vandaag zoomen we in op de pittigste, de knapperigste en de knapste smaakmaker van hen allemaal. De radijs. Wij werken met de Leijzen al samen sinds 1958.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 De radijs die in de winkel ligt is eigenlijk super vers. Want als de radijs geoogst wordt hier bij ons, dan voeren wij die naar onze productieplaats. waar die wordt ingepakt. En dan zit die vanavond op de camion en uh, morgenochtend ligt die in de winkel. En we vinden het ook belangrijk dat al onze verpakkingen 100% recycleerbaar zijn. De versheid van de radijsjes wordt extra verzekerd door het feit dat Tilpak in familieverband samenwerkt met verschillende telers rond Brussel. En het distributiecentrum van Lijzen is ook niet veraf. De korte keten is hier dus vanzelfsprekend. Ook qua duurzame aanpak blijven ze bij Tilpak innoveren. Wat betreft de telen proberen we zo ecologisch mogelijk ons steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van organische meststoffen CO2 neutraal. Het regenwater vangen we op in, de, in silo's. En nadien gebruiken we dat om de planten te besproeien.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 Eller soep van maken. En een boterhammetje met platte kaas, wat peper en zout. en dan een glas geuze, bier van de streek, dat is echt wel een topper. Voor wie van een dosis gezonde en frisse pittigheid houdt, is het watertanden. Als tussendoortje of verwerkt in een gerecht als smaakmaker. 100% vers, 100% smaak, 100% Belgisch. Lees er meer over op de